Het hart van een wijze maakt zijn mond verstandig en zal op zijn lippen het inzicht vermeerderen. Lieflijke woorden zijn een honingraad, zoet voor de ziel en genezing voor de beenderen. Spreuken 16 vers 23 en 24 toont ons dat gedachten en woorden intiem met elkaar verbonden zijn. Ze zijn als botten en beenmerg, zo nauw verbonden dat het moeilijk is om ze te scheiden. Zie 4, vers 12. Daarom is het zo belangrijk dat we lieflijke gedachten hebben, zodat we lieflijke woorden spreken. Onze gedachten zijn stille woorden die alleen wij en de Heer horen... Maar die woorden hebben invloed op onze innerlijke mens, onze gezondheid, onze vreugde en onze houding. De dingen waarover we vaak nadenken komen uit onze mond en soms zorgen ze ervoor dat we dom lijken. Maar als we leven zoals God het bedoelt, dan kunnen onze gedachten en woorden ervoor zorgen dat we meer van ons leven kunnen genieten. Maak niet de fout door te denken dat jij je gedachtenleven in elke wereldse richting kan laten gaan en dan net alsof kan doen door vrome woorden te spreken. Ofwel beide zijn liefelijk of beide zijn negatief en zondig. Er is geen middenweg. Begin te handelen in de geestesgesteldheid van Christus en je zult in een compleet nieuwe belevingswereld binnenstappen. En als je je tijd besteedt om Hem je gedachten te laten sturen, hoef je niet na te denken over het uitspreken van lieflijke woorden. Dat zal vanzelf gebeuren. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heere God, ik besef dat mijn gedachten en woorden met elkaar verbonden zijn. Ik wil niet doen alsof en namaak aan de buitenkant zijn wat niet echt van binnen is. Alsjeblieft, pas mijn gedachten aan, zodat ik lieflijke en oprechte woorden kan uitspreken. In Jezus' naam. Amen. Fijn, hè?